Word je een gamebeneer? En dan leg ik niet letterlijk stap voor stap uit van: nou, dit moet je doen. Er. Hoe word je nou de gamebeneer? Ja, door een YouTube-account aan te maken. Er is gewoon letterlijk niks anders. Hey, Duh, doe oh, eens hey. even normaal, man!